Ik wil eruit moed! Hoppa! Really? Wat een randos jongen! Yeah. Jezus! Oh, je kan het zo niet jongen! Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Games. Jongens, vandaag heb ik een booter laten binnen. De booter Hushi. Die heb ik laten binnen, samen met mijn Fiction. Jullie gaan zien hoe ik dat heb gedaan. Hopelijk ga je genieten van deze video. Laat zeker van een like achter. Hopelijk nog aan weer 50 likes. Abonneer als je het niet gedaan. was. het wel, moet je deel abonneren En geniet! ...van de video. Ze komen uit! Wat? Ze komen uit, ze komen uit. Ik heb ze allemaal getikt. Drie man, drie man, drie man, best van. Oh nee, Hussie. Hussie en Matisse. Het duurt niet lang voor dat rijkboot. Wordt weer rico? <laughs> Ik rico -d. Ik ben al bijna. Ik word moet. Hoppa! Really? Wat een rando jongen. Ja. Jezus. Oh, die kan ik zo niet tegen, jongen. Ik heb al gespeeld spullen trouwens. Oh, wat mijn rambo, mooi, jongen, jongen. Dit is iets obvious. Misschien is dit wel genoeg bewijs om ze te laten binnen. Nee, dit is al zoveel. Maar het moment, gewoon ik, ik met audio erbij, dat, ik, dat je zegt... Ik word eruit, ik ga eruit geboeid worden. Is gewoon iets obvious niet. Andreas, ik zit even in clip en ik heb achter mijn Staf en of ofzo. Nee, geen clip. De clip kan ik niet met audio doen. Dan oh, zit je bij de bootlobby. Yo. Lol Lol G. Mina, kan je niet even een mod fixen? Oh! Een... Alex. mod? Oké. Okay. Omdat dat? Omdat ik het zwaar als uitgevoerd heb en we hebben ook een beetje goede proef. Ik kan je gewoon reviven hoor. Ja, klopt, maar ik moet hem op. Uh, dit het is een 3x3, Kunnen we, gaan we dit pakken of niet, jongens? Ik ben end. Waar gaan dit, jullie? Eh, uh, kot, ik ben er afgenokt. Ik ga het er gewoon bellen. Let op je, bek André, jongens. Hou oh, je bek. <laughs> ja, maar niet echt zo'n te weten ook kan Nee, maar ik heb, we hebben nu proeven dat Boede echt gewoon zegt: op oh, die guys, ik ga er sowieso uitgeboeid worden en hij wordt er fucking de seconde uitgeboeid. Nou laat het maar zien en ik revive je, zo moet ik het dan niet. Maar, ja, maar ze moeten een worden, jongen, wat Kunnen doen? ze niet ge SS tonen of zoiets? Ja, maar ik ben helper hè, dus ik kan. Ja, roep mod dan! Een mod! Dan. Dan. Ik vraag waarom kan je een mod fixen? Hoezo hoe moet je daar een mod voor tegen dan? Weet ik veel. Uh, omdat een mod kan, mag screen share en misschien bannen? Uh, ik mag ook screen share en bannen. Oké, wat heb je? Ben je? Oké, okay, wow, kom, oké, okay. ik ga nu mijn scherm delen, ja. Waarom, is het, waarom doe je het zo moeilijk soms, Milan? Waarschijnlijk begreep Milan ons niet goed, maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk hebben we het aan hem uitgelegd gekregen. In de tijd dat hij andere staf haalde, is Booty al gerevived. En kwam hij opnieuw naar End. En je mag drie keer raden wat er gebeurde. Hij werd er opnieuw uitgeboet. Fucking obvious. Echt heel domme boeters. In ieder geval, je gaat zien hoe obvious dit is. Met die drop. Ik ga gewoon weer End, Ik heb schijt dat ik al weer Ik heb gewoon... Ik ga gewoon End. Fuck, slash is Hoi Matthies. Ze worden eigenlijk allebei zetten. Dus dan is het een 2x2. Dan is een Dus hushie, hushie, hushie, We zitten op kot, eentje uit te klitten. Oké okay, ja. ja, ze hebben super, super boost gedaan. Waar is het bal? Uh, hier, hier, hier, hier, hier boven. Oh. Uh, pearl like serious, miss. ik serious mis. Ik Pearl. Oh! <gasps> ik ben dood! Stop. Stop. Weet je wat er gebeurt? Pearl lot op het randje automatisme klik ik op W. André, als Riketje nog steeds. Ja. Oké, die Mathis, Die loopt nu Brug. Is er iemand Brug? Kijk hoe je kijk hoe niks doen. Als ik uit het weer uit moet, dan is niet gek, ik zweer het je. Wat doet je te Maar nee, Husie is waarschijnlijk Het was zo sexy screenshot. Oké. je? ik ik borst die je kabouter jongen. ik. Ik zikkel. Ik leg weer uit jongens. Serus? Ja, kom en zit. Als je mijn zie ziet, me. Ik kom snel naar exit. Zag je me? Wacht, ik... Ik, ik zie je nu, ik zie je, ik zie je. Ze komen er nu aan, ze komen eraan, je Oh, Hushi. Hushi, het is te obvious, je moet minder obvious boeten. Je moet echt minder obvious boeten, het is niet eens grappig. eerst een boot, Ja, ze hebben alles, godverdomme. En dat boeit me genoeg. Dit is zo fucking triest. Oké, dit is zo triest. Ik krijg een hele pakje Pas op, Dylan, Dylan pas op. Die guy achter, deze guy is gepro hij, hij S, hij, S, S, -City, S. -City, S -City. Nee, hij heeft kreppel haar mee. What the fuck? Shoot? No. Nee. Ik had hem net ge... Boys, we moeten kiten. We moeten kiten. We moeten op weg kiten, jongens. Ja, ik ga kiten. Moet je eens drie keer raden... Wat ik vond. Oké, okay, ik ga het even uitleggen, ja. Gewoon gerustig luisteren. Achteraf je mening geven. Ik SSM. hem. Met Paladin. Wat vind ik? Vissen de webbooter? ja, drie keer raden. Dus, wat doe ik? Ik ga naar mijn search. Van even kijken, weet je. Dus ik zeg tegen hem... Klik op je zoekbalk. Staat er IP's list? Dus dat vond ik al raar. Wat er daarna gebeurde... Is echt niet normaal, hè. Ik ga naar mijn search... Ik klik op IDs en de eerste, de beste ID die ik aanklik, JustBody. En in zijn geschiedenis stond uh, JustBody's ID om 0.0012 voor het eerst opgezocht. Toevallig jongens. Is dat het moment van de recordings? Hij wordt 100% gebanter, we vielen echt geen zorgen om te maken. En zo gezegd, zo gedaan. Een dag later werd hij geband. Ik was op dat moment zelf aan het recorden. Dus ik mocht het live meemaken. Jullie zien het hier op het clipje. Hij wordt geband. Hushi. Dus ja, weet je. er aangepakt. Best wel nice. Echt Diedelser. doet het niet. Je wordt vroeg of laat toch gepakt. Dus doe het gewoon niet. En speel gewoon de game ver. Hopelijk heb jullie genoten van de video. Laat zeker even een like achter. Super tof zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Want in wel geval moet je deel abonneren En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Later.